Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. Zelfcontrole en zelfdiscipline uitoefenen en grenzen stellen in ons leven is één van de belangrijkste dingen die wij kunnen doen. Een leven zonder discipline is een leven gevuld met roekeloosheid. Het woord van God geeft ons de noodzakelijke grenzen aan, zodat we binnen een veilig gebied blijven. Het leert ons wat we wel en wat we beter niet zouden moeten doen, voor onze eigen veiligheid. Als christenen kunnen we denken dat het op de een of andere manier wel spannend is om op het randje te leven. We houden van het ja-en-dit-ben-ik-zelfbeeld. Dit is een populaire manier geworden om op die wijze naar het leven te kijken. Maar wees eens eerlijk, God wil niet dat wij op het randje leven, want als we op de grens leven, dan is er geen ruimte meer voor correctie. Alle snelwegen hebben strepen, één aan elke kant en één in het midden. Deze strepen dienen ervoor om veilige marges te hebben tijdens het autorijden. Als we aan één kant over de streep rijden, dan rijden we zo de sloot in. Als we over de middenstreep heen gaan, dan zou dit onze dood kunnen betekenen. We vinden die strepen fijn, omdat die ons veiligheid bieden. Hetzelfde geldt voor ons persoonlijk leven. Wanneer we grenzen en marges hebben, voelen wij ons veel beter en ervaren wij Gods vrede. De sleutel is om naar Gods woord te gaan, want hier heeft Hij alle grenzen vastgesteld waaraan wij ons moeten houden. Laat God dagelijks je wegleiden. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik erken de noodzaak van grenzen in mijn leven. Door uw woord te lezen, laat u mij zien hoe ik uw gezonde grenzen vandaag